Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een lichte rolstoel, echter met wel veel verstelmogelijkheden, dan is de rolstoel Bianca een zeer interessante keuze. Allereerst een kwalitatief zeer hoogwaardige rolstoel. Gemaakt van aluminium en hoogwaardige kunststoffen. Dus daarmee licht en een lange levensduur. Ook zonder additionele kussens heeft de stoel al een hoog zitcomfort door een zachte gepolsterde zitting en een dikke gepolsterde rugleuning. En natuurlijk voor degene die achter de rolstoel loopt, handvaten die ergonomisch gevormd zijn. Zodat als u lang daarachter duwt in ieder geval geen druk op punten heeft, maar een egale druk op uw hele hand. En als laatste... Natuurlijk voorzien van een stoephulp, zodat u ook makkelijk stoepen op en af kunt rijden. Daar begint eigenlijk al de veiligheid van de rolstoel. Voorzien van zeer royale wielen. Wielen die voorzien zijn van massieve rubberbanden. Dat betekent dat ze nooit lek kunnen rijden, dat u onderweg nooit hoeft stil te komen staan. Voorzien van een zeer goede parkeerrem. Erg belangrijk als u een transfer in of uit de stoel maakt, dat de rolstoel in ieder geval veilig op zijn plek blijft staan. Maar natuurlijk ook als u buiten staat op een helling, dat in ieder geval de rolstoel keurig op zijn plek blijft staan als de remmen vastgezet zijn. De stoel heeft daarnaast, zoals gezegd, heel veel verstelmogelijkheden. Allereerst de voetsteunen. Eenvoudig afneembaar en in te stellen in lengte. Maar ook de voethoek in te stellen, zodat voor ieder een goede zitpositie gevonden wordt... ...ook al heeft hij wat langer of kortere benen. Voor een transfer in en uit de stoel, natuurlijk makkelijk wegklapbaar... ...maar ook zijn de voetplaten weg te klappen om makkelijk in de stoel plaats te kunnen nemen. En natuurlijk hebben de voetsteunen banden achter de hiel... ...zodat nooit het been van degene die in de rolstoel zit onder de stoel kan glijden... Wat natuurlijk een vervelende ervaring is. Verder is de stoel voorzien van armleuningen die ook in lengte instelbaar zijn. Niet alleen voor lange of korte armen, maar als de armleuningen naar voren gesteld zijn is het ook voor de persoon makkelijker om uit de stoel te kunnen stappen. Eenvoudig weg, omdat die verder naar voren zich kan afdrukken tot stand en eenvoudig te verstellen. En voor een makkelijke transfer vanaf de zijkant is het natuurlijk ook prettig als de armleuningen weggeklapt kunnen worden en zelfs indien gewenst afneembaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn wegklapbare armleuningen ook prettig als u bijvoorbeeld in een restaurant met een rolstoel komt. Veelal zijn de tafels niet hoog genoeg om goed met de rolstoel eronder te kunnen rijden en wat is dan makkelijker om beide armleidingen naar achter te zetten en de persoon keurig onder tafel aan de tafel te kunnen rijden. Ook de zitpositie is te verstellen. Zowel de zitdiepte in de rolstoel is in te stellen, maar ook de rug is in te stellen. Hiervoor zijn aan de achterkant 1, 2, 3, 4, 5 banden die afzonderlijk, vaster en losser gezet kunnen worden. Losser of vaster gezet kunnen worden en daarmee op elk punt in de rug de juiste ondersteuning kunnen geven. Voor personen met een gevoelige rug is dat een zeer prettige accessoire. Ook in te stellen is de hoogte van de handvaten. Prettig als er een wat langer of een keer wat korter persoon achter de rolstoel loopt. Eenvoudigweg in hoogte te stellen, traploos zoals u wenst, en vast te zetten met deze stelbout. Uittrekken kan je hem altijd op de plek zetten zodat hij nergens achter blijft hangen. Natuurlijk is de Bianca ook eenvoudig op te vouwen en mee te nemen op reis. Allereerst kan daar makkelijk de voetsteun van worden afgenomen. Eenvoudig opzij schuiven en eraf pakken. De stoel zelf vouwt zeer gemakkelijk op door eenvoudig aan de zitting te trekken. En de stoel verder samen te vouwen. En als laatste optie heeft de stoel ook nog afneembare wielen. Eenvoudig weg op de naafdrukken en het wiel van de stoel afnemen. En daarmee ziet u ook dat wat er dan overblijft een zeer klein pakket is om bijvoorbeeld achter uw auto te zetten. Hier ziet u tevens ook de verstelmogelijkheden van de wielen. Dat betekent dat de stoel ook in zithoogte ingesteld kan worden. Dus vanaf de basishoogte, zoals de meeste rolstoelen, kan deze rolstoel lager gesteld worden. 1, 2, 3 passen. Dat betekent als voordeel dat iemand die wat kortere benen heeft en bijvoorbeeld de stoel toch wat meer als een trippelstoel wil gebruiken daarmee de stoel wat lager kan zetten en daarmee met de voeten toch aan de grond kan komen. De meeste rolstoelen hebben deze optie niet en zitten vast aan een hoogte van rond de 50 centimeter. Makkelijk weer uit te klappen. En daarmee weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een lichte rolstoel. Klein opvouwbaar. Met zeer veel verstelmogelijkheden. Dan is de rolstoel Bianca een zeer interessante keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze rolstoel wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee. En hoop u gaarne weer bij zorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.